Dag, rollende roofdieren. Laat ons eens een keer kijken wat het geestige spots zijn om te skaten. Ik had een goede skateflow nodig en ik ben redelijk zeker dat jij ook van deze video gaat genieten. Kom, we duiken in de stad. Het was de eerste zonnige dag in weken. En dus koos ik de schoonste setup dat ik alleen ging. De Seba CJ2 Prime met het Rocking 100 frame. Dat klinkt zelfs de max. Dit park is redelijk recentelijk aangelegd. Er zijn er iets ingestoken waar ik zot op ben. Een trap. Want trappen rollen is beestigwezen. Sterites zijn essentieel voor een de deftige skateflow. Geen trappen, geen flow. Mijn excuses dat ik vandaag niet al te spraakzaam ben. Het is niet dat ik niet tegen u wil spreken, het is gewoon dat ik voel dat deze video niet veel woorden nodig heeft. Mijn wielen kunnen het verhaal van de straat beter vertalen. We zijn gearriveerd in het stadscentrum De grootste truc hier is de tramsporen overleven. They're not dude. Als je meer wilt zien van mij, rocking sebas, kijk dan zeker een keer naar deze video. Wat jullie willen zien in mijn volgende edit. Laat het weten in de comments. Merci voor het kijken.